Hallo, ik ben Lies van Gassen en uh, het boek dat ik vandaag voor Why I Love This Book zou willen aanprijzen is Stem op de Okapi. In Nederland zeggen veel mensen blijkbaar okapi, maar in België zeggen wij okapi. Het is een boek van Martijn van der Linde en Edward van der Vendel. Ik vind het een prachtig boek dat eigenlijk een wetenschappelijk thema heeft, namelijk wat is een okapi, hoe leeft een okapi, waar bevindt hij zich, maar dat eigenlijk ook op een andere manier werkt, omdat de okapi in dit boek meer dan een dier, echt een personage wordt, een gelaagd personage, waarin daar heel veel te weten komt over um, zijn karakter, um, hoe dat hij zich voelt wanneer dat hij verplaatst wordt, um, wat zo'n dier denkt en voelt. Um en hoe dat de mensen met hem omgaan. Het heeft een heel tragische geschiedenis, blijkbaar, hoe dat de okapi in de dierentuinen is geraakt. Daar kom je in het boek ook alles over te weten, net als over het kweekprogramma, dat door de Antwerpen zo geleid wordt, wil ik wel even zeggen. Um en uh, ik vind dat zelf allemaal zeer boeiend. Wat ik ook heel mooi vind aan het boek is dat het ook een soort portfolio is van verschillende illustratoren die hun eigen OKP neerzetten en die zo eigenlijk tonen hoeveel soorten OKP's er zijn. En uh, ja, zelf heb ik ook iets met de OKP, omdat... Uh, het een belangrijk dier is geweest voor België natuurlijk en daardoor ook op de Belgische postzegel beland is. En ik heb vroeger ooit mijn allereerste verhaaltje geschreven bij zo'n postzegel van de OKP.